Ik Mario Groen, ik ben uh, gebiedsbeheerder van de mooiste gebied in Dat is de oude gemeente Korendijk. Uh, daar doen wij uh, het puilbeheer voor de watergangen, uh, uh, wegbeheer. En vandaag doen we dijkinspectie. We zijn hier in de Pieselse haven. En wat gaan we doen? En we gaan inspecteren van de dijken op uh, van alles en nog wat, scheuren, hooggras, uh, de, de, opschot. ...vergroeiingen, verzakkingen. hier hebben we al een stukje opschot staan daarom. Houtopstanden. Nou, dit, is een, dit is opschot, een boompje. Er zitten natuurlijk wortels. Dat gaat in de, in de stabiliteitsberm. dat uh, kan uitspoeling zijn als het dadelijk hoogwater is natuurlijk. Dus die moet er gewoon uit. Dit is windworp. In de zone. Stabiliteitsberm. Lengte. Hoe lang zullen we doen? Een meter. Aantal. Hier zat er eentje. Oordeel van de inspecteur. Ja, ik vind dit matig. Hier hebben we een uitpoeling. Je hebt uh, het water, hebt de, de grond meegenomen en dan krijg je en valt er een gat. En dan gaat het steeds verder natuurlijk. Het ziet er wel serieus uit, zo. Ja, dit is een serieus gaatje. Hier ja. moeten we wat mee. 13 meter. Heb je hebt meegeteld? Ik ga een foto maken. Die ga ik in de, in de digispectie-app zetten. En dan uh, komt daar, uh, vloeit daaruit een opdracht. Zijn hier al die problemen op 1 oktober opgelost? <laughs> nou, dat hoop ik wel, maar dat denk ik niet. Nee. Nee. Dan gaan ze natuurlijk gaan ze dit voorrang geven ten opzichte van een stukje opschot. Want dit is wel een... Uh, we zitten dadelijk in stormseizoen natuurlijk. En dan is dit wel een dingetje wat even aangepakt moet worden. Zo, op naar de volgende.